Hoi, ik ben Maurice. Ik studeer Media en Entertainment Management aan Stendel Hogeschool. Ik hou van Leeuwarden omdat het alle mooie voorzieningen van de stad heeft. En toch net zo gezellig is als ieder ander dorp. Uh, je kan dus zeggen dat Leeuwarden voor alle markten thuis is. Denk jij dat ik dat ook ben? Stem dan op mij voor het gezicht van Leeuwarden 2015. Bedankt en tot ziens.